We zijn nu in het laboratorium. We hebben heel de dag gewacht op sperma. We zijn heel blij dat die is gekomen. Hoi, ik ben vandaag padendokter. Samen met Wim, wat gaan we eigenlijk allemaal doen? Uh, we gaan heel veel merries controleren. En mm -hmm. uh, aan het einde van de dag uh, gaan we proberen een te manieren. Oké, okay. laten we je. aan de slag gaan. Yep. Hm. Door middel van retaal onderzoek gaan we voelen en kijken of ze nou zover is dat ze geïnsumineerd zou kunnen worden vandaag. Dan zit je er zes jaar voor op school, hè? Je de eierstokken voelen, links en rechts. Dat ziet er hetzelfde uit als bij mensen. Ja. Is dat goed? Dat is goed. Dat is een mooie maat. Dus we gaan vandaag Ja. Kunstmatig, hè? Kunstmatig, ja. Kijk, als eerste afvroeg, waarom insemineer je paarden? Waarom laat je niet dekken? Dat ervoor zorgt dat je per heenst meer marries kunt voorzien. Weinig romantiek voor paarden. Weinig romantiek voor paarden. Een die mag af en toe aan ruiken en er tegenaan brullen, maar uh, uh, no live action. We hebben nog gebruld vandaag? Ja. ja, het was een romantische ja. dag. Ik voel me een beetje schuldig, hè? Ik denk dat hier voor iets heel leuks komt. Wat krijgt u nu voor? Ketamine en Dormicum. Ketamine? Ja. Wat dacht je nou de eerste keer dat je dit deed, als dus mannen onder elkaar? Mannen onder elkaar, ja. Met name dan blij dat ik het niet ben. <laughs> nee, de eerste keer is wel spannend, maar dat is met alle dingen. Doe ik hem erop, dan mag jij zo knijpen. Oké okay, jongens, dan gaan we. Twee paardenballen. We zijn nu in het laboratorium. We hebben heel de dag gewacht op sperma. We zijn heel blij dat hij Dat hij is gekomen. <laughs> Gaat hij dan? Hou je pinkje omhoog. Slijmiddel. Het gewoon... moet genoeg zijn. aansmeren en dan voorzichtig. Een beetje zeg maar. Ja. Nee. Okay. Nou en dan mag je hem nou afdrukken. Oké, okay, verder daar gaan jullie. Ik ben gewoon nu een baas aan het insemineren. Oh my god. Mm. Ja, Tuk hem helemaal af. Ja. Nou. Hey, als paardenarts moet je natuurlijk hard voor dieren hebben. Ja. Je moet uh, klantgericht zijn, maar ook natuurlijk gericht op dieren. En onder druk ook wel beslissingen kunnen nemen. Ja, en je moet je VBO en de zes jaar investeren opleiding. Als dierenarts. Als dierenarts voor ja. dieren. Ja. Ja. Nou, ik vond het super cool om te semineren. Ik ga even een hand geven. Hand geven, wel. En je moet me wel even laten weten of ik nou een uh, verdientje heb uh, ik hoop gemaakt. Dat we heel uh, goed nieuws hebben. Yeah.